Stout, Lommers. En daar gaat de wedstrijd van start. Ablak, Roemillon. Stef Nijland kon daar net niet bij. Tim van den Berg, mooie actie. Tim van den Berg die gelijk opstoomt. Um, Hij uh, probeert mee te geven aan uh, Stef Nijland. Roemillon. Veenhof. Nijland. Veenhof. Luis Dekker. Quincy Veenhof. Makkelijk combinerend. Oh, tussen de linies door. Prachtig. Oh, oh, oh, oh. Tim van den Berg. De helft van het publiek stormde al. Ik kwam omhoog. Hele mooie aanval. Lommers, kopt hem terug ja, ja. naar Bot. Bot uh, terug naar uh, Da Silva. Kan de uh, defensie tussenkomen? Oeh. Is een beetje slecht, matig verdedigd door Elwood uh, Blak. Heel goed ingegrepen. Adriaan Kruis hier, fantastisch. Daar hopen we op. Daan Huiskamp, Lange bal, vond oh, hij eroverheen. Ja. Keukens uh, kijkt niet helemaal goed. Roemion. Ja, Zij... dat levert toch een corner op. Ja, goede bal van uh, Daan Huiskamp, Onze voetballende keeper. Voldoende mensen voorin. Tim van den Bergen onder andere ook. Nou! Dat scheelde niet veel. Bot kan wegwerken. Kruis weer iets te laat gesprongen. De bal uh, valt een beetje kort, maar kan terug. El Ablak. Hij speelt hem niet zo vaak terug naar de keeper, maar uh, nu wel. Het is dus op de bal. Goed gespeeld, Stef Nijland. Hier uh, maak je je niet uh, populair mee, H.J.T. Dat wordt hem ook nog wel even gezegd door uh, Ramstein. Dat moet je niet doen. Ja, die heeft aan uh, Da Silva een uh, hele pittige. Ja, die loopt mee naar de WC. Uh, want die steekt ook met uh, Roemme het veld over. Ja. Aliakla. Ali ja, ja. Een vrije trap met mogelijkheden. Ja, dit is een Quincy Veenhoff plekje. Quincy Veenhoff inderdaad. Komt een schot. Oh, centimeterje of 18, schat ik. Hij zit een beetje te wachten op een, uh, een kans aan een of, ja, of nou voor Kazakkenboys of voor DVS is, maar een beetje opwinding. Vorige week zijn we echt verwend. Deze Lommers, mooi ingekomen daar. jongen, de lap. De grootste kans van de wedstrijd. Keukens kort achter. Effre. Goeie 1-2. Fantastische beweging daar. Romeo. Veenhof, Mooie combinaties even. Balletje ingespeeld strak naar Stef Nijland. Kan Akla erbij? Ja, valt over de voeten. Daar Ja, ja. Toch die slimme Ali Akla. Zelfde beweging als tegen Staphorst. Ja, ja, een pootje haken. En dus een penalty. Nou, wie weet. Het was toch een hele mooie aanval van DvS. prachtige combinaties. Zo er tussendoor. Strak ja, in, strak in spaal, uh, paas. Strak in op Nijland. Quincy Veenhoff met name. Hè. Ali Akla. Schot. Ja. 1-0. Lekker, Dat was het begin van die fantastische aanval. En dan gaan ze door. Ruméon. Ruméon. Oh! Ja, je moet even misschien nu wel je momentum gaan pakken, Piet. Gewoon even een paar uh, van Precies. dit soort uh, energie-stootjes uit uh, Precies. Precies. Want 1-0 is leuk natuurlijk, maar. Uh, Zaterdag uh, zal het weer een hele andere wedstrijd zijn. Tim van den Berg moet dit winnen. Overtuigend. Tweede instantie. Kijken of er een duel kan komen. Bot. Keurig. Ja, ja. Nassim El Ablak. <laughs> Prachtig. Ja, Hij begint uh, steeds populairder te worden, heb ik het idee. Ja. Hij heeft mooie bewegingen natuurlijk. Hè? Risico. Tim van den Berg. Wat doe je nou? Ja. Overduidelijk. Wat een foutje daar. Netjes afgemaakt door Johnny Lommers. Komt-ie. Bijna. Keukens. En meteen uh, nog wat minuten voor uh, Valstar. er draait snel weg. Achtervolging. Dit is oeh, opletten. Oh, oh, oh. Grote kans nog. Kozakker boys. Was uh, helemaal vrij. De Spits. Lommers. Had hier uh, voor grote waarde kunnen zijn. Voor Kozakker boys. wel. Jermien Jonker en het eindsignaal. Ja. 1 -1. Allemaal bedankt voor de belangstelling. We hopen dat jullie genoten hebben. Het was een pot die een einduitslag van 1-1 wel gerechtvaardigd.